Mag het licht in je hart stralen in vreugde. Mag het schijnen voor allen die je lief hebt. Mag het licht van boven je optillen en dragen over je angst. Mag het licht in je hart stralen in heerlijkheid. Mag de stilte je geest vernieuwen. Mag de geest van het leven je leiden en alles dat je doet verlichten. Mag het licht in je hart zegen stralen. Mag je je openen aan een ieder die je ontmoet. En mag het licht je de weg door de nacht laten zien, zodat het morgen helder is.